Nou, ik heb een parcours gelopen en ik ga vandaag op Blondie een overspringwedstrijd doen. Nee, een overspringen gewoon. Zaterdag vandaag, zaterdagavond. En Tess gaat oefen springen doen. Dus ik loop met Elvis. Kijk die lukt dan. Tadaan! Elvis plukt. Ze is dus nu het parcours lopen met Steve. We hebben ons vergist in de tijd. Want ik dacht dat het tot om 7 uur parcours lopen was. En daarna pas rijden. Dus ik zat op Verona. En na 10 minuten komt er weer af. Ja, niet zo goed gepland. Maar goed, test is dus nu het parcours lopen. Zometeen springen. En Verona staat in de molen. En dan morgen gaat springen met Kim. Ik hoop dat ik tijd heb om dan ook even hierheen te gaan te kijken. Maar ik weet niet zeker, want ik ben twee dagen weer op zoek geweest. Maar het is nu dus parcours lopen daarna springen en dan zijn we alweer klaar. Uh, het is vandaag 60 centimeter. Ik ga nog even een beetje losspringen en dan ga ik uh, samen met Iris naar de bak toe. Ik ben twee keer foutloos geweest. Dus geen barrage, omdat het natuurlijk oefenen is. En volgens mij hebben we 60 centimeter gesprongen. En um, ik vond dat voor mijn gevoel heel erg laag nu. Ik dacht 60 centimeter al, dus dat was nog wel eens hoog. Maar het is dus blijkbaar nog wel een beetje laag. Voor, voor mijn gevoel. Dus uh, wij hebben kabouterpercours gesprongen. En... Twee rondjes. Mijn eerste rondje zat ik zelf te twijfelen, daar had ik feest op. En toen uh, ging ze dus uiteindelijk griester overheen. En Verona die, uh, krijgt zo meteen even lekker een paar extra peetjes. Een maandag ochtend en zoals jullie weten heeft vrouw wat last gehad toch weer van coliit niet heel bijzonder en het was ook te verhelpen met colosan en de therapiedeken van bukas maar ik dacht weet je wat ik ga even langs bij Hilde van Ecoestaal want misschien heeft zij nog wel meer tips om dat te verhelpen zo het is vandaag woensdag en het is nogal donker heel erg donker Gisteren had ik lesjesdag voor een school. Dus toen zijn we niet naar de menees toe gegaan, want het was al laat. En nou, we zijn wel naar de menees toe geweest en even paarden in de molen gezet. Want dus ik was een beetje moe. En eh, vandaag gaan we naar de menees toe. We hebben moeders, je kan er niet heel goed zien. En ik hebben springles. Dus we zijn alleen een beetje laat. Over 10 minuten is het al parcours bouwen, dus ik denk niet dat we dat gaan redden. is nog donkerder geworden, het is kwart voor negen en we hebben springles gehad en het ging echt heel erg goed. Mijn moeder is ook. Ik heb daar ook. We hebben daar ook stukjes van gefilmd. Het ging al beter dan de vorige keer, want de vorige keer ging ze vooral heel erg hard. En nu ging ze gelukkig wat zachter en uh, stond ze mijn hand meer toe. Ja, morgen is het... Donderdag en dan ga ik ook weer naar een lesjesmiddag, dus dan weet ik niet of ik dan ook ga rijden. En, uh, ja, tot morgen. Ik zal even wegkomen. Ja, nog een meter laag hoor. Je raakt het land niet. Je raakt het land nog niet. Ja, nog niet. <lacht> kom, kom, kom. Ik was niet door de deur je, jongens. Oh, je bent klaar. Oh, Ja, En dan kan je bak in gaan zien. Op dat oh, oh, oh, oh. oh. oh. <tentrol> <tentrol> is even Kom naar het midden. Kom naar het Kom het Kom Kom Kom Kom Kom Kom die er niet mee, hè? Hallo. Ja, Jou, een... ja, jij bent een beetje eng. Nee, niet, hè? Dat, uh... Ja, maar het ik... was wel heel leuk. dankjewel. je Hallo. Hey. Hey. Hey. Hallo. Hallo. Wat Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat Oh, wat te grommen, jongens. Ik te Sinterklaas. Dat is geen grommen. Oh, sorry. Geef maar een pepernootje, Sinterklaas. Ik heb geen pepernootje. Oh, Piet geeft Sinterklaas even een pepernootje. Ik zie niks meer. Oh. Vrijdagochtend met Verona buiten. En het is heel erg mooi weer. Na alle regen van gisteren is dat ook wel echt heel erg fijn. We zat toch moeite met de laan afkomen. Maar op zich, een paar niet? Dus het viel op zich nog wel mee. Oh, nu besluit ze ook. Alles is spannend. Ga ik omdraaien. Ze loopt ook liever op asfalt dan op uh, natuur. Dus dan uh, moet het maar. Maar eigenlijk is het prachtig weer. En hebben we droog, en, uh, eigenlijk is het prachtig weer en heerlijk om van buiten te gaan in de herfst. Ik vind het sowieso fijner om buiten te rijden dan binnen. Beter voor paard, beter voor mens, beter voor je hoofd. Dus ik geniet genietje Zo, we hebben echt heerlijk gereden. We genoten. Het zonnetje schijnt, het is een beetje nat. En jullie hebben Ja. Ik zie net helemaal zo lopen, <lacht> Tess. Die heeft nieuwe springkappen, en Blondie die vindt het nog steeds. Nou, Tess heeft dus nieuwe springkappen. Volgens mij passen ze. Blondie vindt het heel raar hoe je het naar achteren We gaan helemaal heen. Goedemiddag, ik ga los zijn. Hi, um, ik heb vandaag mijn schooljas aan en mijn schoolspullen een beetje. En uh, um, ik ben vandaag gelijk uit school hierheen gekomen naar de menees om in de springles toe te gaan. Om in de springles te gaan samen met Blondie. Oeh! Oké, okay, jongens, dit is te veel regen. Het is echt. Hai, ik ben een beetje nat. Oh, oh. Zo, ik heb een springles gehad, het ging best wel heel erg goed. Samen met Blondie kan ik niet heel goed zien.